Ja, dan moet je natuurlijk wel hè, de microfoon aanzetten als je wilt praten tegen jullie. Uh, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video met MSGT5LS, video van Amor. Uh, voorin zit Wim met zijn collega's, twee in dit geval, MA is natuurlijk met veel meer. Want zoals je ziet, en ik heb daar al over gezegd, zijn we als mobiele eenheid MA. Um, dus ja, daar heb ik super veel zin in en ik hoop dat we daar wat uh, leuks van gaan maken. Uh, en daar ga ik wel voor zorgen. Uh, we gaan uh, in ieder geval, uh, ja het is een soort flex -MA en. Ik, ik, ik vergis me er waarschijnlijk in, maar flexamee rijdt geloof ik ook een beetje gewoon op noodhulpmeldingen. Voor nu gaan we ons wel echt focussen op de, de typische ME meldingen en dat is toch wel een beetje voetbalhooligans en uh, demonstraties. Um, dus uh, die gaan we zeker krijgen vandaag. We gaan gewoon eens wat meldingen erin gooien en kijken wat we... Attention, all units. Ja, dat is dan we net weer iets in, te wild. Uh, dat is dan weer net iets te wild voor de mobiele eenheid. Uh, zij handelen voornamelijk met wapenstokken en mijn collega's in dit geval ga ik jullie vast voor waarschuwen. Als ik mijn wapenstok pak, pakken hun een vuurwapen. Dus wat je dan waarschijnlijk gaat zien als ik wordt aangevallen, gaan hun schieten. Dan weet je dat alvast. Uh, sorry ervoor, maar ik hoop dat het uh, mij vergeven wordt. En vooral hun, want hun zijn de boefjes hier. Ik had ook een, uh, een video gezien waar een ME-bus achter deze bus ik, in ieder geval een bus die hierop lijkt. Uh, die achter een tractor aan zat, zag er ook wel grappig uit. Uh, in Den Haag natuurlijk. Ik kan het hier dus ook gewoon een stopteken mee geven. Hier gebeurt iets. Oh ja, zeker. Heren en heren en heren, even stoppen. even stoppen. Even stoppen, even stoppen. Hallo. Ik sta er tussen. Hey. Hé joh, je gaat mij toch niet staan achterlijke piepo. Staan blijven jij. Oh, maar Zo. Je Nee, vriend, stoppen nu. Waar is mijn bus heen? Oh, die is natuurlijk. stoppen ik weet Stop. Stop vriend. ja, moet ik hem aanhouden? Hier zo. Denk wel. Dan wel gegevens zo even. Oké okay, beste kameraad, ik wil van jou graag een. Nou, uh... oh, we doen een playcheck. Dat is een bekentekje. We nou, hebben in ieder geval even een. Uh... Identiteitsbewijs. Ja, die is verlopen, daar we natuurlijk een aan wat je me nu geeft. Uh, let er even op. Um, in dat opzicht zie je dat Diep wat ik zag is dat de persoon voor mij nu um, als eerste sloeg en hij begon daarna natuurlijk daarop terug te slaan. Um, dus ik ga ze beide even aanhouden. Het is, in het in, in echt is het geloof ik zo, doe jij, ja, hem hebben we op inderdaad. hem, ja, hem ook eigenlijk. Um, doet hij aangifte van mishandeling, dan moet hij sowieso mee, maar doet hij, dan heeft hij ook het recht om dat ook te doen, want hij sloeg hem ook. Dan moet hij ook mee. Dus wat je dan toch vaak ziet, is dat ze dan beide geen aangifte doen. Oh, shit, wat heb ik gedaan? Nou, ja, laat maar gaan, want ik heb hier allemaal weer tijd en zin in. Uh, beste Amiga, jij gaat uh, niet met mij mee. Normaal gesproken zou dat zeker wel kunnen, wat je ook wel eens ziet, is dus tot ze dan gewoon die puzzel worden getrokken uh, en uh, dan... Weg zijn. Als muziek aan het luisteren trouwens, zie je links uh, in beeld. Um, lekker een uh, playlist. Uh, voor nu ga ik hem niet meenemen, zo kunnen wij doorgaan naar, uh, naar meldingen. De bus die, die span dus op afstand, ik weet hoe ik het moet fixen, ik heb het alleen niet gedaan en ik heb ook geen zin om dat nu te doen, dus uh, hoe ga ik dat oplossen? Heel simpel, de volgende keer even aandenken en dan doe ik dat, wat we ook gaan doen. Ja, ja, aan. Ja. Helm, hier weer op. Nee, rustig aan Pieper. Officers report A disturbance on... Mad Wayne Thunder Drive, Kijk, nou, daar hebben we natuurlijk van. Een demonstratie. Het verloopt daar allemaal rustig, dus we gaan onder een prioriteit 2 die kant op. Het is uh, een geplande demonstratie denk ik. Op dit moment is er geen reden tot paniek. Ik heb hem een 5 seconden veranderen. Maar rij alsjeblieft wel door, je kan er niet tegenaan, daar gaan we, nee toch niet, ja, ah, nu is het weer oranje, ja, je kan niet wachten, hoppakee, en mij heeft, uh, bijna aanrijding, en mij heeft hier geen tafel, ondertussen zit ik even mijn telefoon te kijken, via mijn oorje hoor ik dat het daar helemaal uit de klauwen loopt. Paniek bij de collega's, grote paniek. Op een kruispunt ook. Je had één taak en dat was blijven staan. Fakken met jullie allemaal. Ziet er rustig uit. Alleen jammer dat ze een, uh, een, kruis, een kruispunt hebben. Left control Y. Fuck met jou. Wat zullen we doen? Ja, dan hebben we... Uh, we gaan nu gewoon optie 1. Uh, <laughs> nou, de, de vraag is echter, is het gepland? Ze nemen een... Uh, drukke verkeersplek uh, voor zich op zich wat ik wel merk is dat er weinig verkeer deze kant op staat er zijn geen torenhoge files uh, en mensen lijken dus wel ervan op de hoogte te zijn even heel ver gezocht uh, voor nu gaan we zeggen we should wait and see what they do oftewel we wachten en we kijken wat ze gaan doen dus dat gaan we even we gaan ja, een beetje die kant op lopen als ze gaan rellen dan ben ik de eerste die ze helemaal de moeder inslaat en als ze rustig blijven weet je ja in nederland heb je gewoon recht om te demonstreren meen ik toch? ja als je het aankondigt Zo, jullie moeder vriend ah het is klaar nu het is klaar nu het is klaar nu zo een mest is een mest als een ja jongen wat is dit voor een ons deze melding Kijk is dan de uit. Pest, Moet werk. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ja nee. Er zijn nog geen eenheden meer. Die stonden hier allemaal. Die zijn allemaal gejoekt. Wat een kut melding. Ik ga er wel naar terug naartoe. Als ik die man vind. Ik weet hoe hij uitziet. Die gaan we 12.01, dat 12 heet 12.01. Waarom? Oh, 1, oh. Lincoln, 18. We've got a 4.84 in... so. Mm, ja, keurig, keurig, keurig. 12.05, ik ben onderweg. Alsof er niks is gebeurd, pak ik met jullie. Uh, oh, ik ben geen motoragent vandaag. Al was dat wel mijn perfecte proef geweest. Heb ik ook al lang niet gedaan, maar nu ben ik er nog weer zo. Zo. Ik vind dat we een poging twee krijgen bij een demonstratie. Deurtjes dicht. En mij werken. Oké, okay, dus we zijn erop bewust dat um, door uh, ...messen in het spel kunnen zijn. Gezien we nu weten hoe het kan gaan... ...gaan we hier gewoon lekker... Uh, ...prio naar boven ...naar de volgende demonstratie. Het is druk in de stad, ze vinden het blijkbaar nodig... ...om overal te demonstreren. Er geen uitspraken over waarvoor ze demonstreren... ...of beter gezegd, waar tegen is het meestal. Hè? gewoon vaak tegen ik kan me niet voorstellen dat je voor iets demonstreert ja nee ja nee ja nee <laughs> zal ik er nog één keer zeggen ja nee um, ja even een voorbeeld Kijk uit zwarte piet die demonstreert voor het stoppen van zwarte piet maar dus ook tegen zwarte piet snap je ja moeilijk moeilijk moeilijk het is druk ook hoor Foutkeuze, foutkeuze, foutkeuze. Een vrije baan ligt zeker niet rechts, dat dacht ik heel even, maar dan zat ik toch echt wel in het verkeer. Ja, dit is uh, druk. dit is een hartstikke drukke weg, wat we hier dus gaan doen is uh, meteen handelen, iedereen weg hier, in opdracht van de minister-president Mark Rutte, oftewel MyG. Nee, disrespect naar Mark is niet toegestaan natuurlijk, maar Mark is een topkerel. We lopen hier nu gewoon even rustig door, door, door, doorheen, wapenstokje bij de hand, in de commentaar, is de land of opportunity get Wat? Ik snap het niet. Dit is het land van de mogelijkheden. Ga weg, ga eruit. Nou, het zal allemaal wel. Goedemorgen, zetel. Hoi. Hey. Wat should we doen? Oké, okay, we gaan iedereen verzoeken het gebied te verlaten. Dames en heren u mag het gebied verlaten sla mij dan ik sta jullie ook Ja bro luister dit is het ook echt Luister dat heeft geen zin om met die Luister dan ik sta jullie allemaal kapot hè Nou dat is misschien een beetje grof, maar Hoppa hoppa wat die... Is er een mes pak ik sloop jullie Nog iemand, nog iemand, nog iemand Kapomba Kapomba Ja ren weg, ren weg dan, ren weg dan Jij ook, hoppa, wat die? Hoppa, wat? What the? Nog iemand? Wat dat Raketa, pa! Wat de po, Kata pompa! Kata, krateta, Kraketa! Kotapum! Kraketa kutakata! Koka! Anders nog iemand? Kan ze doorgaan hè, vriend? Kokata! Niet opstaan! Liggen blijven! En jij? Kom op dan, kom op dan. Kom op dan, kom op dan. Sla jij eerst als slide. Sla me, sla me, sla me, sla me. Slammen, slam, slamen. Komt echt erbij, hè. Wat? <laughs> Anders nog iemand? Ja, dat is overdreven geweld hè meneer de politieagent. Dat is nergens voor nodig. Ja, nee, doe dan. Ja jongen, stop nou joh. Stop nou joh. Hey, joh, dat is nergens voor nodig. Hoppakee. Okay. Mijn collega zit achter iemand aan. Die steekt hè? Zit hij te steken? Zit hij te steken? Alsjeblieft collega. Mijn collega's zitten nog te volgen. Nee, huh? Waar zijn mijn collega's? Zijn die dood? Die zijn dood. Keurig. Oh, dat zijn ze wel. Ja, dan moeten we paarden in game hebben. Ja, stap in, stap in. Ja, ja, ja. Dames en heren, zo gaat dat tegenwoordig, hè? Ik wil wel even in de comments weten wat jullie van mijn special effect geluiden vonden. Want daar heb ik echt mijn best op gedaan. En dat wordt gewaardeerd als dus jullie dat uh... jullie daar wat over zeggen. Deze melding is ten einde. Moet wat gaan we doen als ik doen? Stoppen. Want waarom stop ik nu al? Wat erg, ja dat klopt. Um, ik maak het goed met jullie. Of ja, nee, ik maak het niet goed met jullie eigenlijk. Ik stop ermee, voor nu. Um, deze video of deze.. Deze ding, deze wagen, deze ME komt zeker nog wel een keertje voorbij. Uh, maar voor nu is het uh, laat, zeg maar, op de avond. Ik moet nog een video editen, anders kon ik die morgen niet voor jullie morgen, voor mij morgen, niet online zetten. En dan ja, komt er geen video online, dus dan, ja, in dat opzicht maak ik het goed met jullie door nu te stoppen. Maar wel te zorgen dat jullie de laatste video hebben kunnen zien. Uh, maar misschien een beetje kort En maar twee demonstraties en een klein opstootje op straat. Maar ja, eh... Uh, Iedereen is gewoon zo erg geschrokken van mijn optreden net dat ze zoiets hadden van wij gaan niet meer demonstreren, snap ik. Hey, uh, bedankt voor het kijken op jullie hele leuke video vonden. ww.heumots of https ht of -punt slash, -slash of zoiets weet ik het allemaal.nl uh, linkje in de beschrijving. Kun je a... De niet oh. Doei!